Living to your max is een levensstijl waarin je alles uit het leven probeert te halen. Ja. We volgen een aantal extreme sporters. Daniel Wedemeijer, dat is een BMX'er. Jarno Cordia, dat is een wingsuit basejumper. Dat zijn de jongens die in die vleermuispakken van hoge gebouwen en bergen afspringen. En we volgen Janine Grasmeyer, dat is een wereldkampioene. Die met één hap adem naar 92 meter diepte kan duiken. Er was een moment dat ik achter kwam ik Max Verstappen in de Formule 1 ging rijden. Toen kwam ik een vrij hysterische redactie oprennen. Toen ik van halverwege, waarom vind ik dit nou zo gaaf? En toen zijn we dat gaan uitzoeken. Hansje is gewoon een enorm groot fan van Max Verstappen. En die zocht een manier om naar de Grand Prix van Monaco te gaan. En eh, dat is gelukt. gelukt. <laughs> Eenmaal hoger en verder en dieper en stoerder en heftiger. Nou, als, je dat, als je die wereld instapt, dan kun je ook bijna niet meer terug. Kijk, de meest extreme trucs krijgen de meeste likes en de meeste views. Uh, en meestal zijn die extreme trucs ook het meest gevaarlijk. En als jij het meeste views hebt en de meeste likes hebt, dan ben je heel interessant voor uh, marketingdoeleinden. En er zijn best wel wat energiedrakjes, uh, voornamelijk, die, die extreme sporters een contract aanbieden uh, als ze veel views krijgen. Je hoeft niet altijd zelf risico te nemen om er toch een beetje aan mee te doen. En dat kan tegenwoordig met Facebook en Instagram. En... De hele wereld van, uh, van het beeld wat om ons heen gebeurt. Dus de ervaring van, van een soort van deelnemerschap. Dat komt heel erg dicht in de buurt van het zelf doen. Ja. Wil jij weten wat voor een adrenaline junk jij bent? Doe de test op npo3.nl slash max.